Het is inmiddels maandag. We, zijn, we hebben gisteren en eergisteren niet gefilmd, want we hebben Rick geholpen met Verhuizen. Die is in Amsterdam, Amsterdam. In Amsterdam gaan wonen, samen met zijn vriendin, dus dat is wel heel leuk. Het is maandag. Daan, die is er heel de week niet. Ik ga rijden en zondag hebben we een proefje. Nou, wat je wel, oh, ik heb wel wat te vertellen. Ik dacht ik heb niks te vertellen, maar ik heb wel wat te vertellen. En je bent over naar het L1. En nu ga je voor het eerst oefenen voor het L1 en dan ga je zondag het L1 al rijden. Ja. Dat is misschien ook een beetje ambitieus. Mm -hmm. Maar goed, het kwam zo uit en Daan is er zaterdag pas om les te geven, dus uh, dit wordt eigen initiatief test. Wat heb je tot nu toe gedaan daarvoor? Ik heb de proefjes bekeken, ik heb er helemaal niks aan gehad. Ik weet nu hoe de proef was en uh, ja, ik weet niet, ik vind die... Ik, normaal gesproken had ik heel veel aan die video's, maar Daan heeft me inmiddels zoveel geleerd over paarden. Welzijn en zo dat ik niet meer normaal naar paarden kan kijken, dus het was helemaal top. Nou ja, ik weet nu wel hoe de proef in elkaar zit. Je hebt hem uh, op video gekeken, je hebt hem nog niet doorgelezen. wel je je ook doorgelezen uh, in het boekje of uh, ik op het online. Ik had hem uh, op mijn telefoon een paar dagen geleden al bekeken, dus ik wist dan wel hoe het in elkaar zat. Mm, nu ga ik hem oefenen. Ja, het is inmiddels een tijdje later, maar nou ja, een tijdje later, het is eventjes later. Ik had de cap van mama ook ik heb mama'sclap gestolen omdat mijn vlechten hier onder cap passen. Dan heb ik een soort bol hoofd. Nou ja, dat is sowieso kan haar. Het zo wel een champignon. Oh, dit zit wel redelijk. Ik ga, wat ga ik doen? Blondie haar weer in doen, peeschappen en springschoen. Blondie is echt heel vies. Echt, echt heel vies. Ik ga er ook niet meer schoon. Kijk. Ze heeft hier nog een poefvlekken. En die krijg ik dus niet weg het heel naar, maar niks aan het doen. Dus ik ga er wassen. Want ik kan niet tegen vieze blondie. Maar eerst rijden. Ik zit op blondie en ik ga de L1 oefenen. Want die moeten zondag rijden. <lacht> nou, let's go to rijden. Het is natuurlijk een beetje anders. Want ik moet hem voorlezen. Dus ook ik moet oefenen. Want Tess had zoiets: nou, het lukt me wel. Ik denk, ja, dat is leuk. Maar lukt dat mij ook? Dus we gaan kijken of we het kunnen. We beginnen even met de beoordeling, dan weten we wat ze vragen. Is dat goed? Nou, waar let de jury op in klasse L1 en L2? Oh, maakt Jawel, want dan weet de rest van Nederland dat ook. En ik ook. Alle onderdelen uit de vorige klasse zijn ook in de L belangrijk. Maar in de L moet het paard al iets meer gesloten gaan. En is het evenwicht duidelijk horizontaal. Wat wil zeggen dat het over vier benen wordt verdeeld. Het paard loopt niet meer op de voorhand, de overgangen zijn nog steeds progressief, maar er is minder ruimte nodig voor de voorbereiding, uitvoering en afwerking dan in de B. De oefeningen volgen elkaar wat sneller op, zodat het nodig is om nog meer controle over het paard te hebben. Hij loopt aan de teugel en is naafgevelijk. Dat wordt bereikt doordat het achterbeen meer onder het lichaam wordt gereden. Dat is te zien aan impuls. Het paard loopt energiek door de proef zonder dat de ruiter, ruiter iedere pas Moeite hoeft te doen. Oké. Okay. In het L worden kleinere folters gevraagd waardoor er meer lengtebuiging nodig is. Bovendien moet het binnen achterbeen meer buigen en, onder, en om, om deze correct te kunnen tonen. Ook komt, het achterwaar, ook komt het achterwaarts gaan voor het eerst aan bord Het paard moet hulp het daarbij begrijpen en opvolgen zonder spanning en met duidelijke passen. De eerste zijgang wordt geïntroduceerd in de vorm van het wijken. In het L1 hoeft slechts 5 meter te worden getoond, waarbij het vooral belangrijk is dat het paard recht onder de ruiter in balans opzij beweegt. Waarbij de benen voor en achter gelijkmatig kruisen. In het L2 wordt er 10 meter gevraagd in het wijken en mag het tempo niet veranderen. Dat is het, we gaan beginnen. XC binnenkomen in arbeidsstap dus X en G, overgang arbeidsraaf, C en linkerhand. A, C, binnenkomen, arbeidsstap. X en G, overgang, arbeidsdraf. C, linkerhand. X en G, overgang, arbeidsdraf. C, linkerhand. E, afwenden. B, rechterhand. E, afwenden. B, rechterhand. KXH, gebroken lijn. KXH, gebroken lijn. Die is te klein. MXK van hand, veranderen enkele passen eraf, verruimen. Wijken voor het linkerbeen richting BM. HXF van hand veranderen en de draf verruimen. HXM, hand veranderen, draf verruimen. Daarna A afwenden. En na enkele paardlengte dus minimaal 5 meter wijken voor het rechterbeen richting EH. H afwende wijken EH. Tussen C en M overgang ar arbeidsstap. C en arbeidsstap. Dat is lekker! Is dat lekker? Aan, dus. <laughs> Oeh, ja, het is rond. Oeh, jij bent dat hier hè? Oh, allemaal slechte suikers en smaakstoffen en kleurstoffen. We hebben een nieuwe, oh. we oh. hebben een nieuwe. Het is vandaag donderdag. Ik had vandaag schoolfoto's. En tweede dag school. Volgens mij. En ik heb dingen binnengekregen. Kijk, dit is zo'n dingetje. En die kan je dan om je oor heen doen zonder dat, je gaatje hoeft, zonder dat je een gaatje hoeft te schieten. Dus dat is heel fijn. Want dan heb ik daar geen probleem mee. Ja, want. Misschien heb ik haar, wil ik dat later niet meer en dan heb ik nu zo'n eentje. Hartstikke leuk, had ik dat bij iemand op de stal gezien. Blondie gaat nu samen met Verona op de wei. Nog mm, meer te zetten. Nu ga ik Blondie op de wei zetten samen met Verona en Walu. De, oh, de paardjes staan inmiddels op de wei daar. En we hebben het water bijgevuld, dus nu kunnen ze tot 9 uur op de wei. Ik ben nu al een tijdje verder en heb de hapjes gedaan, maar nu gaan we naar huis toe, eten en expeditie. Zo kijken. Yes, let's go.